Night morning, eh? huh? is je naar het Groningen? Wat is leuk? Een andere. Een andere. Ja. Wat is leuk? Een andere. Ga Ja, goed zo. Ja, je bent de eerste die me herkent als fietsauto. <laughs> <laughs> F. <laughs> nee, is dat serieus zo? Bedankt, Ik ben je bent de eerste. Ja, nee. <laughs> ja. Zo. ja die heeft kei uitzicht. Oh, ja. wat de... Hey, <laughs> ja. <laughs> jij op geen Jij op style? Ja, God. en dump het. en. een keer nee, nee, Nou, je hebt de Ja, we je de foto? Doe maar wel! Ja, zo. Yeah. Ja, hij je bent een van ja. de foto. Hey hè. Hé, hè. keer hè. Hé, Kom een Hé. Hé. Hé. Hé. Hé. Hé. Hé. Hé. Nee ik ben Hé. autotest, ik heb een Hé. Hé. Hé. Hé. Nee jongen, nee jongen, nee, daar kom ik helemaal niet van aan. Ik ben een Limburger jongen. Limber, ik kom even tussenin. Ja, vrienden, ja zo, hier. We hebben hele mooie vrienden. Ik maakt het niet uit meer. Een vlammetje! Een vlammetje! Een vlammetje! Een vlammetje! Een vlammetje! Een ja Een vlammetje! Een vlammetje! Yeah. op vlammetje! en fietsartist. Hey prettige hey, avond, hè. Ja Jullie ook. Hè. Een mooie red. Welkom. Dank je hey, hey, wel. Welkom. Dank je wel. he Dank je wel. Dank je jullie Dank je Dank Dank Dank wel